Goedendag, er wordt druk carnaval gevierd in het zuiden van het land. Mooi plaatje hier vanuit Breda. Wel grijze luchten, af en toe ook wat regen of motregen hebben we gezien. Nou, maandag en dinsdag wordt er regionaal nog wel verder feest gevierd. En is het ook een vakantieweek in het zuiden. En het weerbeeld, nou de eerste helft van de week. Droog weer, maar wel veel wolkenvelden. Daarna wordt het allemaal wat wisselvalliger. We pakken de weerkaarten er eens bij en dan zien we een hoog drukgebied boven de oceaan en boven Frankrijk. En aan de noordzijde hebben wij te maken met een westelijke stroming. En met die westelijke stroming wordt vrij zachte lucht aangevoerd. Dit weekend einde kwamen storingen nog wel in de buurt. Maar geleidelijk aan trekken die storingen weg naar het zuidoosten. En deze actieve storing... ...ten noorden van Groot-Brittannië, die blijft ook echt wel ten noorden. Wij houden in eerste instantie die westelijke stroming, hier kunnen we dat mooi zien. Het waait overigens dan wel vrij stevig op maandag. Vanaf woensdag gaat er iets veranderen. Het hoge drukgebied trekt naar het oosten weg... ...en we zien dat depressies dichterbij kunnen gaan komen met de bijbehorende storingen. Vanaf woensdag moeten we er dan ook weer rekening mee houden dat we de paraplu af en toe nodig zullen hebben... Hier zien we zo'n storing dichterbij komen. Vanuit het zuiden kan er ook wat neerslag gaan vallen. En als die storing dan gepasseerd is, dan krijgen we te maken met een meer noordwestelijke storing. Er ontstaat een nieuw hoge drukgebied boven de oceaan en boven Groot-Brittannië. En met die noordwestelijke stroming wordt geleidelijk aan wat koudere lucht aangevoerd. Dat hoge drukgebied overigens, dat heeft de neiging om verder naar het noorden te trekken. En uiteindelijk richting Scandinavië te trekken waar het op... ...zondag zo'n beetje moet gaan aankomen. Met andere woorden, dat hoge drukgebied... ...dat komt dan hier te liggen op zondag. En wat er dan gaat gebeuren... ...is dat we een oostelijke stroming gaan krijgen. Met die oostelijke stroming wordt koudere lucht aangevoerd... ...maar ook drogere lucht. En dat betekent dat niet de komende week... ...maar die week daarop, vakantieweek in de andere regio's... ...er toch wel flinke zonnige perioden worden verwacht... ...bij iets lagere temperaturen. Goed, terug naar de kaart van morgen... Een droge dag, een vrijwel droge dag in Nederland, waarbij de temperatuur hoog oploopt. We gaan richting de 11 graden, alleen in het zuidoosten, daar zal de temperatuur iets achterblijven. Wat de zon betreft, vooral in het westen houden we rekening mee dat die daar kan doorbreken. Droog weer met een stevige wind, uit westelijke richtingen is die wind matig tot vrij krachtig bovenland en aan zee kan het zelfs krachtig waaien. Dan de dagen erna, dinsdag ook een droge dag met nog steeds die hoge temperaturen, groot verschil. De wind is duidelijk minder aanwezig en dat maakt het dan toch al snel wat aangenamer. Nog steeds wel veel bewolking, voor de zon is weinig ruimte. Dat geldt ook voor de woensdag en we zagen woensdag kan er ook neerslag gaan vallen. Er komt een storing vanuit het westen opzetten en mogelijk dat er ook nog een paar buitjes vanuit het zuiden overschuiven. Kortom een wisselvallige dag waarbij de paraplu echt wel nodig is en op donderdag dan is de wind naar het noordwesten gedraaid. En dan komt er wat koudere lucht onze kant op. Wordt het 8 of 9 graden? Gaan we ook even naar de pluim kijken? Want er komt nog meer koude lucht onze kant op. Begin volgende week. Maar dat begint eigenlijk al in het weekende. En dat kunnen we goed zien aan de minimumtemperaturen. Want zo'n beetje vanaf vrijdag kan de temperatuur in de nachten onder nul dalen. Dus het gaat weer licht vriezen op veel plaatsen. Er komt invloed van een hoge drukgebied begin volgende week. Dat kunnen we ook heel mooi zien aan de neerslagprognoses. Om te beginnen de maandag en de dinsdag voor morgen overmorgen droog weer zoals geschetst. Daarna dit wisselvallige beeld dat loopt tot en met zaterdag. En daarna toch echt wel een aantal dagen dat het vrijwel overal droog blijft. En dat er flinke zonnige perioden zijn. Nog een fijne dag.